Het uh, yeah, uh, uh, uh, is een beetje of het was een beetje of het was een beetje of het was of het was of het een of het was of het was of het was of het was of het was het was of het was we het was of het ja, hij doe het wel, ik je meer gloeien. Waarom Robin? Ja, ja. Gespakt, Robin, heeft geen zin. De politie, u ziet de omgeving en het pond. De politie in de midden staat. Middelijk te verhalen. De van de moestregelen. 19 maatregelen is u de, de, de omgeving en de wijk en het pond te verlaten. Doet u dat niet? Dan wordt de politie je wel voor de Ik haal hier op de politie. Ook de omgeving dient u te verlaten in basis van het overtreden van de COVID-19 maatregelen. En die u dat niet doet, dan zal de politie wel voor gebruiken. uit. Ja, dat is soms de vrouwen? Je bent op je stil? Je Are you proud stil? Je bent Bullshit! You're fucking bullshit. Ja, dat is niet zo. Zo zie Ja, het. jij was niet klaar. Ik Ik kan het het het het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 Hey. Hey. Oké, okay, kom ze aan. <laughs> Yeah. Yeah. Yeah. Yes. is Yes. it's Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Oh, oh, they oh, I need It was just like Asterix and Obelix, you know? Yes. They march uh, one time up and I make it. Door <laughs> Ah, Dit gaat mis, fuck. Wat? We gaan ons insluiten hier. Oh? Huh? We gaan ons insluiten. Huh? zien kanker is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 Here we go. Zijn. zijn de mensen. Waarom de auto daar staat? ik is de rooskikbel. die auto daar staat? Waar nee, binnen kan het slaan, Het zijn geen dingen zonder waarschuwing. Dat kan gewoon niet. Het is Ik wil dat ze een meter afstand tot de Waar Weet ik gaan wel over meten, jullie doen het ook niet. Hey, hey, ja. hey, hey, hou je man! Wie ja, is de bestuurder? Hier spreekt ja, de prinsie, dat is zich verhuidt. En dat niet aan de, een, aan de, aan de Kijk een beetje, Die de Romeos. Yeah. Dus we merken. Thank you.